Nou, de zomer is begonnen en we willen er natuurlijk ontzettend bruin uitzien. Ik zie er zelf nog super wit uit, want ik zit elke dag, dat de zon schijnt, zit ik op kantoor binnen. En ik heb nog niet echt tijd gehad om een lekker bruin kleurtje op te doen. Maar dat geeft niet, want daar hebben ze iets voor uitgevonden. Namelijk self oftewel bruin zonder zon. En in deze video zal ik je volle tips geven over uh, producten zoals bruin zonder zon. Als je een lekker bruin kleurtje wilt opdoen en um, je wil gewoon niet verbranden... en je wil niet die schade van de zon aan je huid... want dan is een uh, self-tenner eigenlijk een perfect product. En um, ik heb al een review over dit product gemaakt en kreeg ik kreeg zoveel reacties op, dat ik dacht, nou weet je wat, ik ga er gewoon een video over maken, ik ga je tips geven als je zelf Bruiner wilt gebruiken of als je er over na zit te denken om er eentje te kopen en nou, ik hoop dat je er iets aan zult hebben, dus um, laat maar gewoon beginnen. <laughs> Nou, als allereerst, als je erover nadenkt om uh, een self tender te gebruiken, ga dan eerst voor jezelf goed na wat je budget is. Je hebt namelijk hele dure self Een duurste die ik ooit heb geprobeerd was van Lancome. Die was iets van 35 euro. Die was ook echt machtig mooi. Er zaten allemaal shimmers in en het leek net alsof ik een hele mooie glanzende panty aan had. Maar ik heb ook goedkoper geprobeerd van de Ethos eigen merk bijvoorbeeld. Um, die van de L'Oreal. Um, nou, dan, dan nu op dit moment die van de kruidvat. En ja, die goedkopere, die werken eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde. Ze ruiken ook allemaal hetzelfde. De duurdere, daar hebben ze echt zo'n parfumgeur aangegeven. Dus dan heb je die zelfbruiningsgeur niet echt. Wat best wel fijn is, want zelfbruiners hebben toch wel echt zo'n, ja, er zit een stof in en die ruik je gewoon altijd. En um, het doet een beetje kokosachtig aan. Maar toch ook weer niet. En die geur blijf je echt ruiken zolang als je dit product op hebt. Dus ook nog een paar dagen erna. En je moet er dus rekening mee houden dat je dit ook in je bed ruikt. En aan je kleding en dergelijke. En de ene vindt het heel erg lekker en de ander niet. Ik, uh, ik vind het niet heel erg. Ik storm er niet heel erg aan. Dus uh, dat is eigenlijk de eerste overweging uh, die je moet maken. Van, wil ik er veel geld aan uitgeven of wil ik er iets mee goedkoper mee uit zijn? Kijk, ze maken je echt allemaal bruin. Dus daarover geen twijfel. <laughs> maar uh, die duurdere die zijn gewoon iets, ja, die ruiken gewoon iets lekkerder en die hebben zo'n mooie shimmer wat iets, ja, geeft je iets luxueuzer gevoel. Maar die goedkopere zijn ook gewoon prima. <laughs> Dan uh, wat je ook bij jezelf moet bedenken is van: um, hoe lang wil ik dat het effect is? Als je zo'n bruinzonezone zoals deze van het kruidvat gebruikt, als je hem opsmeert, dan is het effect een paar dagen. Het is een beetje afhankelijk van hoeveel je doucht. Als je twee keer per dag doucht, dan gaat het iets sneller af. Als je iets minder doest, gaat het iets minder sneller af. Dus um, ja, daar heeft het ook mee te maken als je bijvoorbeeld uh, zo'n spraytent neemt. Dat blijft iets langer zitten. Iets van vijf dagen. Maar het heeft ook te maken dus met douchen en scrubben en dergelijke. Dus um, houd het ook in je hoofd. Je hebt natuurlijk ook zelfbruiningsproducten die gewoon voor één dag werken. Zoals Honey Bronze van de Body Shop. En dit is echt een fantastisch product. Het is zo lekker. Het is een olie met glitters. En het maakt je huid direct bruiner. En je het er gewoon weer aan het eind van de dag af. Het geeft het wel een beetje af. Maar uh, je moet gewoon geen witte kleren aantrekken. En niet te veel zweten. En dan komt het goed, maar het is gewoon een heerlijk product, dus ik wil het gewoon even noemen. Je hebt heel veel soorten zelfbruiners. Je hebt zelfbruiners zoals deze in een tube. Je hebt zelfbruiners als sprays. Ik heb die spray van L'Oreal uitgeprobeerd. Die was echt trouwens heel erg makkelijk en handig te gebruiken. Wel werd mijn badkamer er een beetje bruin van. Dus dat is misschien iets minder handig. Uh, je hebt ook doekjes. Die doekjes vind ik echt niet fijn. Dat werkt voor mij helemaal niet. Ik vind al zo'n lotion veel makkelijker. Dus ga er ook over nadenken. Uh, als je het nog nooit hebt gebruikt is misschien zo'n lotion fijn. Maar als je eens een keer wat anders wil proberen dan kun je ook zo'n spray gebruiken. Die je gewoon in zo'n busje hebt en dan kun je jezelf gewoon helemaal ondersprayen. Het nadeel daarvan is dat je echt een vaste afstand moet houden tussen jou... En de spray, want als je zeg maar iets dichter op de huid houdt, dan heb je het effect veel zwaarder dan als je maar er verder van afhoudt. En op de verpakking staat iets van 20 à 30 centimeter. Maar het is best lastig als je je rug zit te sprayen. Of eigenlijk iemand moet je daarbij helpen, want je komt er al sowieso niet heel makkelijk bij. Maar het is gewoon best wel een uitdaging om dan steeds dezelfde afstand te houden als je jezelf aan het sprayen bent. Dus um, het gaat er een beetje om van hoe handig ben je erin. Nu. Als je uh, zelfbruinen wilt gebruiken, wat je van tevoren goed moet doen, is jezelf ontharen. Dus scheren, zorg dat je benen glad zijn, oksels glad. Dat je dat niet meer daarna hoeft te doen. Scrub je huid goed, want dan scrub je alle dode huidcellen weg. En dan is je huid heel glad en daar kun je de lotion veel mooier gelijkmatiger op aanbrengen. Dus dat is wat je van tevoren moet doen. En zorg ook dat je niet te vochtig bent, nog van het douchen als je het product wilt aanbrengen. Want we willen dat het snel intrekt, dat je er niet te lang op hoeft te wachten. Dus um, schier jezelf, uh, maak jezelf helemaal droog. En uh, zorg ervoor dat je geen body lotion of andere producten op je huid hebt. Nou, daarna kun je het aanbrengen. En waar je heel erg op moet letten... Is dat je bepaalde plekjes hebt op je lichaam. Die je gewoon sowieso gaat vergeten als je er niet aan denkt. <laughs> ik heb er ervaring mee. <laughs> ik sloeg bijvoorbeeld altijd mijn ellebogen. Sloeg ik altijd over. En um, ook bijvoorbeeld de achterkant van mijn bovenarmen. Die sloeg ik ook over. Waardoor het dan daar heel erg wit is. Dus je moet het echt met aandacht. Um, Deel voor deel van je lichaam aanbrengen. Dus begin eerst met je arm, met je onderarm. Begin daarna met je bovenarm. Werk door naar je schouder. Ga door naar uh, je sleutelbeenderen. Ga daarna door naar je anderarm. Ga daarna door naar je benen of naar je buik. En werk het zeg maar zo af. Want dan sla je in ieder geval niks uh, over. Uh, met je rug moet je ook in ieder geval aandacht aan besteden. Want je wilt natuurlijk niet dat je zeg maar zo'n hand hebt op je rug. Of bepaalde gedeeltes niet en bepaalde gedeeltes wel. Je kunt ook iemand anders vragen om het voor je aan te brengen. En let er ook op dat je steeds dezelfde hoeveelheden gebruikt. Want als je het ergens dikker aanbrengt, dan zie, je, ja, dan zie je dat ook direct. Dan is het veel donkerder. En je moet het heel erg goed uitsmeren. Dus doe het met aandacht. Je kunt niet even snel van woep, woep, woep, woep. Nee, zo werkt het niet. Je moet het echt met aandacht verdelen en overal dezelfde hoeveelheden gebruiken. Daarna moet je het laten intrekken um, met deze van de Kruidval. Het is best wel een dik product, maar het trekt toch best wel snel in. Ik denk zo'n drie minuutjes, daarna kun je je al aankleden. Waar je echt rekening mee moet houden, is als je uh, witte kleren aan hebt, dan ga je dat wel een beetje... Ja, het, het geeft gewoon een beetje af. Want het is toch een laagje op je huid. En als je dan gaat zweten, laat het los. En dan, nou ja, um, je ziet het best wel. Net zoals wat ik net zei, um, als je dan zweet en je ligt in je bed. Ik heb allemaal <lacht> wit <lacht> beddengoed. Dan zie je het extra goed, dus um, ik zou dan gewoon een handdoek in je bed leggen, zodat het niet zo afgeeft, want dat is echt zonde. Je was het er wel uit hoor, maar het is gewoon vervelend. En je moet dus ook oppassen met witte kleding. Ik zou gewoon donkere kleding aandoen, dat is het beste. Dan het effect. Het effect zie je nog niet direct met self -pruiner. Dat is een klein nadeel, want als je dus een leuk feestje hebt en je denkt, oh ik ga mezelf even met self insmeren. Dan zie je het pas echt na een paar uurtjes, dan word je zeg maar steeds donkerder. Het is best wel leuk om te zien eigenlijk. Want word je wordt gedurende de dag word je steeds bruiner, want onder invloed van zonlicht um, gaan die enzymen in het product gaan dan werken. En die krijgen dan een bruin kleurtje en daardoor word je zeg maar mooi bruin. Um, het effect wordt ook sterker als je het vaker gaat gebruiken. Dus stel je smuurt jezelf op dag 1 in, het is een klein beetje bruiner, je ziet het al gedurende de dag. Dan stel dat je dag 2 nog een keer haalt en dag 3, dan bouwt het effect zich steeds op. Dus je wordt steeds een stukje bruiner en bruiner en bruiner. En hou er dus ook rekening mee dat als je je hoofd overslaat, dat je je hoofd dan heel erg wit kan lijken met de rest van je lichaam. Er was ook iemand die stelde een vraag van, um, maar word je niet oranje wel zelf bruiners? Vroeger was het echt zo. Vroeger werd je echt zo'n wortelkleur. Weet je wel, echt helemaal niet mooi. <laughs> zag je er echt uit als een wortel. Maar tegenwoordig hebben ze het zo, ja die technologie is gewoon zo ver gevorderd. Dat je echt wel een mooie bruine kleur opbouwt. Het is wel een beetje persoonlijk, want... Uh, iedereen wordt op zijn eigen manier bruin. De ene wordt iets roziger. de andere wordt iets, iets oranjiger of iets geler. En de andere wordt meer chocoladebruin. Met zo'n zelfbruin heb je echt maar één optie. Je wordt zeg maar zelfbruin. Uh, zelfbruin, bruin kleur. <laughs> je wordt zeg maar zelfbruin, bruin. <laughs> dus, um... Ja, het maakt natuurlijk wel uit de ondertoon van je huid. Zeg maar. Als je een iets roze, iets witterige huidskleur hebt, dan is het effect iets minder sterk. Ben je al van jezelf iets donkerder, dan zal dit effect ook iets donkerder zijn. Maar het is wel een bepaalde kleur die zelf bruiner geeft. Dus daar moet je wel rekening mee houden. En je kunt het even uitproberen. Stel dat je wilt weten van... Ja, weet je, is het iets voor mij? Is de kleur wel mooi? Je zou bijvoorbeeld bij wijze van spreken je benen gewoon alleen kunnen doen en dan kijken of je de kleur mooi vindt. Vind je het niet mooi, dan uh, koop je gewoon een goede scrub en dan uh, ga je jezelf gewoon in de avond goed scrubben en dan komt het er ook van af. En uh, vind je het wel mooi, dan smeer je nog uh, jezelf met de rest in. Het lijkt me ook leuk om nog wat vragen die ik onder de video van dit product heb gehad, om die te beantwoorden. Dus uh, laat ik de telefoon er even bij pakken, want dan kan ik die vragen nog beantwoorden. en Misschien is dat ook handig voor jullie, want jullie hebben misschien ook nog vragen naar aanleiding van deze video. Oh ja, yeah. iemand vroeg als je ze zelf bruin hebt aangebracht, kun je er dan kleren overheen dragen? Ja, dat kan wel, maar pas dus op met witte kleding en kleed je niet direct aan nadat je het hebt uh, aangebracht. Laat het eerst gewoon nog even rustig intrekken en als je dan voelt dat het is ingetrokken kun je je gewoon aankleden. Iemand anders vraagt of het er, er niet oranje van wordt. Nou, dat heb ik net al besproken. <laughs> uh, even zien. Wat hebben we nog meer? Een voor- en nafoto vroeg iemand. Oh, <laughs> die wil ik wel een keer op mijn blog zetten hoor. Ik uh, kan het wel van de week weer eens uitproberen, bruin zonder de Zon. Want ik zie er echt super wit uit op dit moment. <laughs> dus hou mijn blog in de gaten. Ik zal even kijken of ik uh, wat voor- en nafoto's kan maken. En um, mensen vroegen ook van hoe lang blijft het eigenlijk zitten en um, het is dus afhankelijk van hoe vaak je het herhaaldelijk aanbrengt. Als je het één keertje aanbrengt dan blijft het denk ik een paar dagen zitten en dan heb je het niet echt intens, maar blijf het, zeg maar, herhaal je het een paar keer en uh, breng je het dus bijvoorbeeld een paar dagen na elkaar steeds opnieuw aan, dan is het effect ook veel langer en intenser, dan zie je het ook echt veel beter. Uh, ten slotte had ik ook nog een vraag gekregen van wat zijn jouw favoriete bruiningsproducten? En dat is dus zelfbruiner, gewoon van de kruidvat. Die vind ik echt gewoon heel fijn. <laughs> het is gewoon, uh, ja, ik weet niet, goed prijsje, 5 euro en het effect is gewoon mooi en uh, hij werkt gewoon prima. Zoals wat je ervan verwacht, zeg maar. Nou die uh, olie van de bodyshop vind ik heel erg fijn, omdat hij dus direct zo'n bruin laagje geeft en zo'n super mooi glansje. Dit is echt een goddelijk product, vind ik echt. En ten slotte, wat ik ook heel erg fijn vind, dat is een stick van de Body Shop. En alle letters zijn er vooral vanaf. <laughs> Hij zal best wel vaak mee geweest op vakantie. Maar die is zo fijn en het is gewoon een stick en die kun je heel makkelijk aanbrengen. En dat is echt zeg maar voor je benen, voor je armen of voor je zetelbenen. Of, uh, je kunt hem zelfs voor je gezicht gebruiken als je een kwast bij je hebt. En uh, hier krijg je ook gewoon een heel mooi bruin kleurtje van en dat uh, was je er dus s'avonds weer vanaf, maar het is juist perfect als je een feestje hebt en je wil net er iets gebruinder uitzien. Dit werkt gewoon zo goed en direct en het is gewoon heel erg makkelijk, want het druipt niet, het, het lekt niet, ja, uh, yeah, het is gewoon eigenlijk ideaal. Oh ja, nog de aller, allerlaatste tip die ik voor je heb is, was je handen heel goed met zeep nadat je zelf bruin hebt aangebracht. Namelijk de allereerste keer dat ik zelf bruin gebruikte. Toen was ik echt super bruin. Heel erg bruin. Maar mijn handen ook. En juist op die vingerkootjes was het echt allemaal opgehoopt. En daar was het super bruin. En toen had ik een date. <laughs> een date met een vriendinnetje toen. En ik zat echt de hele tijd met mijn handen onder tafel. <laughs> Omdat mijn handen er echt niet uitzagen. Dus was je handen gewoon ontzettend goed met zeep erna. Want uh, bruine handen. Ja, het, het ziet er gewoon niet mooi uit. En zeker ertussen, vergeet niet ertussen goed je handen te wassen. Want uh, daar gaat het juist het product zitten. En ook aan de binnenkant van je handpalmen. Dus uh, handen wassen is echt super belangrijk. <laughs> en dan denk je, ja, maar dan zijn mijn handen toch heel erg wit. Maar dat is niet zo, want je handen zijn altijd net iets bruiner dan je armen. Dus het zal niet opvallen. <laughs> Nou, ik hoop dat je deze video leuk vond, dat je er iets van hebt gehad. Heb je nog vragen of heb je nog tips of andere dingetjes? Laat het me dan weten, want dat vind ik echt ontzettend leuk. Um, geef een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En um, ik wil je in ieder geval bedanken voor het kijken. Abonneer je op mijn YouTube kanaal als je nog vaker zulke video's wilt zien. En voor nu nog een fijne avond en tot de volgende keer. Doeg!